die cowboys van de wilde wielen, alles in orde. Ik ben al altijd Tim van der Mensbrugge en ik wil u besmetten met mijn verslaving aan skaten. Vanavond maak ik een lang tocht in de groene rand ten westen van Gent. Hier ziet je mij rollen over het nieuwe fietspad langs de boer Ik zeg u in alle objectieve eerlijkheid: dat is zalig beton over de skaten. Ik zou het wel kunnen keuzen, maar liever niet mijn snelheid van pakweg 15 km per uur. We zijn op weg naar Mariakerke. Het is altijd grappig om mensen die niet van gaan zijn te over spreken over Mariakerke. Nee, je zegt wel degelijk Mariakerke. Maar goed, dit terzijde. In Mariakerke woont er een vriend die ook graag muziek stuit. Vanuit skate ik dus niet alleen. Hola, aanzien ik dat er plotseling tevoorschijn komt? Pieter de Jonge is zijn naam. De kijkerskijkt al veel langer dan ik, maar je ziet dat hij zich soms toch wel onzeker voelt op zijn wieltjes. Dat komt doordat hij een toegewijde vader is. Hij houdt van zijn inline skates, maar brengt zijn tijd nog liever door met zijn drie kinderen. Bij mij ligt dat anders. Ik heb er geen probleem mee om mijn kinderen de hele dag op te sluiten in de kaart, zodat ik gaan haar blijven. Maurice en Mara hebben niet klaar over honger en dorst. Ik geef ze altijd een hemer vissen kopen en een bakje regenwater mee. Terhalve kan ik mij iets van dan Pieter Stoort nog bijschaven van mijn vaardigheden. Doch genoeg over mijn eigen. Wat denkt u ervan als ik nu met een wafeluits dat ik jij gewoon naar de muziek kunt luisteren zonder dat mijn gemompel u afleidt? Goed idee? Bajage, dat is een goed idee. brug die is dreigd om mijn te kloten. Het is een antieke brug, ze is beschermd dan al, en toch zou ik haar willen vertimmeren. Ik zeg niet dat ze gesloopt moet worden, maar een paar jaar geleden, al in de 21ste eeuw, is dat spaal gerenoveerd en vonden ze er niet beter op dan uit de kassei zeer grof beton te gieten. Het is zo erg dat ik nog liever over de kassei rond en probeer te rollen. die ik tot dan had gedaan. Ik voelde dat ik volledig controle had over mijn snelheid, zonder dat ik moest gaan remmen. Ik ben nog nooit geweest skiën, maar verdomme, op dat moment voelde het wel alsof ik op skilad van een of ander Chase was. Dat was een zalig gevoel. Wij zaten er bij Pieter een ander gevoel over eerst, Meer iets als, Oh my god, oh my god, we're all gonna die! Maar kijk, zijn leden maat lang nog aan zijn lijf en zijn vel is niet van zijn kin geschuurd. Mensen onderschatten wel de regen al te vaak. Soms moet u gewoon smijten. Niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk. Geef die over het moment en je zult wel zien wat er gebeurt. Dit vrienden is het skatepark van de Blaarmeerse dat momenteel nog in opbouw is. Zeer binnenkort gaat open. Dan zal het grootste skatepark van de Benelux gewoon op 10 minuten skaten van mijn deur liggen. Daar ga ik moeten leren bladen voor echt en al. Met grinden en toestanden. Dat gaat de max worden. Thank mm -hmm. you. van Pieter. Ik keer terug naar zijn fantastische vrouw en zijn drie super wijze kinderen. Ik moet een keer terug naar huis, want ik vermoed dat mijn erfgenamen door rolder de voorraad feest kopen zitten. Salutjes Pieter, het was kieten met u. Yo. Dank ik u voor het kijken en gaat het God voor lang gekeken. Merci ook mocht u willen abonneren, zo mis je geen enkel filmpje. Tot in de draai. Joe!